De baard op je beeldscherm, daar ben ik weer uh, Deze week Even een beetje een kleine update uh, Er komt wat nieuwe content op het kanaal Op het kanaal uh, Onder andere wat meer over deadliften, wat meer over squatten Echt tips die mij Super goed hebben geholpen uh, Waarvan ik ook zeker weet waar die jullie Eigenlijk hartstikke goed gaan helpen uh, Waarom zeg ik dit? Uh, er komen nog wat video's aan Die kunnen jullie ook wel aan de thumbnails Zoals ze dat zo mooi zeggen uh, Die zijn nog wat ouderwets, wat geel uh, en dat is onder andere thuissport, uh, thuisoefeningen dit, thuisoefeningen dat En die wil ik eigenlijk, eigenlijk zou ik ze bijna willen verwijderen Maar ja, ik heb zoveel werk in de video's gestopt dat het hartstikke zonde is natuurlijk Dus dat, dat, dat doe ik niet, maar De reden dat jullie op dit kanaal abonneren is Zodat ik jullie kan helpen En zodat jullie ook harder progressie maken Daar gaat het om, dat is wat ik wil bereiken met dit kanaal voor jullie en als jullie thuisoefeningen willen zien of uh, de of weet je zulke soort dingen dat vinden jullie wel op een ander kanaal Want daar is het niet voor dus ik wil eigenlijk gewoon echt meer doelgerichte tips geven goede tips dus de nieuwe video's krijgen een, uh, een zwarte thumbnail en die andere dat is nog een beetje geel en ouderwets de andere worden gewoon zwart met een beetje geel gouden lettertype dus daar kun je de uh, in mijn ogen er iets wat betere video's aan herkennen Wat meer ja En wat meer nuttige informatie um, Dat is dat Deze week um, Ja, ik voel een verschrikkelijk grote spierpijn Al een week lang uh, Daarnaast ga ik ook dit weekend een weekendje weg Met uh, de jongens uh, Het zal misschien wel wat gedronken worden dus het zal niet heel goed zijn voor de progressie um, Maar ja, goed, daar trainen we wel weer omheen Het leven bestaat natuurlijk ook een beetje uit genieten Eh uh, ja, het is alleen ik hoop gewoon even dat de speed waar wij gaat en dat ik deze training al geen last van heb, en dat ik de komende week in ieder geval geen last van heb tot in ieder geval het weekendje weg. maar zonder verder gedoe, we gaan beginnen. Sorry als jullie muziek horen, zoals jullie zien heb ik mijn uh, oordopjes niet in, omdat ik ze in mijn auto heb laten liggen en ik ben veel staal lui om minimaal 20 meter te moeten gaan lopen natuurlijk, maar dit dit is toch wel de shit, dit is toch wel de shit, dit moet ik moet nog even een plekje krijgen ergens, een original beer trimmer. ik heb hem van iemand gekocht die hem hand heeft gemaakt, hartstikke leuk, um, die gaat een plekje krijgen. Die voelen toch iets zwaarder aan eigenlijk als dat ik zou willen. Um, even wat rustpauze houden, dan gaan we het gewoon nog een keer proberen natuurlijk. Ik ben benieuwd. Zo, training zit er weer op, um, ik ga nog wel wat extra's doen zoals ik aan het begin van de video zei Ik heb eigenlijk heel veel spierpijn en als ik ergens een hekel aan heb, dan is het spierpijn Want dat blokkeert gewoon je progressie, dat schiet niet op um, gelijk een tipje ga ik meegeven, ik ga wat pull-ups doen uh, Die ga ik zeker niet te zwaar doen, uh, gewoon alleen mijn lichaamsgewicht En die doe ik met een assistentie met een band En ik blijf ook zeker wel 1, 2, 3 reps van veelje vandaan Dus gewoon rustig, beheers, gewoon even lekker de bloed laten doorstromen Komt ie! Bandje! Je hebt hier trouwens verschillende kwaliteiten van, volgens mij nu 100%, weet ik niet 100% wat. Ik heb wel eens een goedkoper gehad, absoluut niet kopen. want geloof mij, die breken gewoon. En uh, dit is, kost een bandje van 10 euro of zo, gok ik, misschien nog niet eens. Ik dacht dat die ooit van Iron Force was, yes, Iron Force, uh, gratis reclame praatje van. Uh, band van voet erin, pull ups, klaar. Ik weet niet of het in beeld te zien is, maar ik uh, til mijn knie op en doe ik mijn knie door de band heen. Maar je kunt het natuurlijk ook volledig uitrekken en gewoon met je voet erop gaan staan, zodat die band langer wordt uitgerekt. Heb je uh, meer hefboom natuurlijk, heb je meer vering wat je tegenveert, uh, wordt die veel lichter. Um, ik heb zelf hier nog één lichte band van. Die gebruik ik nog wel eens voor opwarming. Echt perfect dingetje hoor, perfect. Maar je hebt ze inderdaad ook gewoon in verschillende zwaartes en verschillende diktes. Dus als je geen pull-ups kunt, koop zo'n dingetje. Dit is een medium band, is voor heel veel mensen eigenlijk al voldoende. Ik zou zeker niet lager gaan, maar je kan wel een iets dikkere en iets zwaardere variant kopen als je totaal geen pull-ups kunt. Ik zie jullie volgende week natuurlijk weer. Bedankt voor het kijken als je niet geabonneerd bent. Dat kan natuurlijk. Ik hoef je niet uit te leggen waar het is onder de video op het kanaal. Dat weet je best wel. Tot volgende week. Tja